Is contact. Ja, we hebben beter. Oh, schouder u los. Vracht rijdt rechtdoor. Tegen een muur. Tegen een boom. Zoenen vliegtuigen naar boven. Misschien hier pitten. Verdachte pit. Handen omhoog. Handen omhoog. Alle mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, Eddus Putovar en morgen. En vandaag uh, een warme zomerdag voor mij dan. Dus uh, waarschijnlijk horen jullie wel een beetje de airco, maar niks uit. We gaan in ieder geval op pad met de Audi A6 in de nachtdienst. En wat dat ons gaat brengen dat gaan wij, uh, wij achter komen. Misschien wat dronken mensen, misschien wat uh, ja. Ja, weet ik het wat, zoals deze hier. Ik had een vermoeden dat die wat gedronken had. Stop voor het aan. Alles inmiddels via mijn stuur, ILS, sirene, versneller. Allemaal via daar. Deze persoon heeft waarschijnlijk iets gedronken. Ik moet even snel niezen, waarschijnlijk. Of toch niet, of toch wel. Ja. <coughs> Zo. Goedenavond, nacht, hallo. Hey. De reden aan de kant uit heeft hij toevallig iets gedronken. Alleen eentje, zegt hij. Ik wil graag even een rijwest van haar zien. Ja, dankjewel Peter. Wel ik heb drugs genomen? Nee, oké. Okay. Mag wel even voor mij blazen. Blazen tot ik stop zeg, blazen, blazen, blazen, blazen, blazen. Oh, maar... Ach, ja. Oké. Okay. Ik wil hem nog even speekstertest afnemen. <coughs> ja, goed. Hé, hey, er um, komt een weet ik veel wat uit. U heeft al iets uh, gedronken, maar het is nog onder het limiet, dus u mag voor mij verder rijden. Ja? Alright. Beter drink je gewoon niks, maar goed, dat mag. Dispatch calling unit, 1 Lincoln in 18. We've got a bank heist in, uh, Downtown Vinewood. Copy, nou, even denken... Ja vandaag voor mij, vandaag niet voor jullie vandaag, maar vandaag voor mij is LSPDVA dag 200 online gekomen. Dat betekent dat ik uh, over twee dagen dus ongeveer de winnaar kan gaan kiezen. Uh, dus waarschijnlijk in de video over twee dagen, klootzak hebben jullie de winnaar. Of uh, weten jullie wie de winnaar is van de GTA Key en wie de winnaar is van de uh, Zeg eens snel van de vijf VIP ranks. Dus welke vijf winnaars er nog zijn van de VIP rangen. Zoals jullie weten pakken we alles gewoon lekker mee met de Audi. Dat betekent niet dat we een, een vp 1 -e net zijn. We hebben wel een vp hesje aangetrokken. Maar we gaan gewoon uh, lekker ook op de noodhulp rijden. Uh, melding van... Uh, sollicitation dat is geloof ik uh, ja geloof ik dat is prostitutie uh, en om het letterlijk te vertalen is het denk ik gewoon jezelf verkopen dat is wat ze doen maar dat weet, dat weet ik dan niet zeker omdat we ze inderdaad willen betrappen gaan we nog een beetje snelheid maken dus hier in het gebied ergens zijn. Voor het ziekenhuis zo te zien. het te zien. Als ik op de kaart kijk hoor. Ik zie het verder live niet. Dat is natuurlijk in dat steegje daar. Nee, daar recht voor mij nog een voet oeh dat is hem dat is hem die heeft veel geld en de motor aanzetten hoor en zetten hem in zijn drive is contact ja we hebben beter We hebben een voertuig aan, de, of in ieder geval voor ons. Stopteken is gegeven. Geen bevestiging gehad dat hij ook daadwerkelijk gaat stoppen. Laten we hem even volgen omdat hij niet zo handig staat. Over. Nou, hier staan we ook niet heel handig. We blokkeren hier in principe een uitrit of zo. Zo. Goedendag. Bestuurder, we gaan naar die zien. Oké, okay, bestuurder begrepen. Moment, wij rijden mevrouw, ik wil naar die zien. Ik begrijpen? Een vrouw. Waarom ben je in zijn voertuig? Omdat ik hem leuk vind. Hoe heet hij? Hoe heet hij? Hoe oud is hij? Waar gaan jullie heen? Hoe lang ken je hem al? Oké, okay, mag we gaan zitten hoor. Op zich niks uh, niks waarvan ik zeg van oké, okay, dit, uh, dit is verdacht. Uh, meneer, waarom is deze vrouw uh, in uw voertuig? Ze is erg aardig, denk je niet? Of ze is erg leuk, denk u niet. Hoe heet zij? Emilia Fox, dat klopt niet hè. Dat klopt er niet hè. Excuseer mij maar. Uh, hoe oud is ze? Nou ze lijkt 53. Oké. Okay. Waar gaan jullie heen? Okay. Hoe lang kennen u haar? Ja? Oké, okay, die verhalen klopt niet helemaal hè? Mag ik wel gaan zitten? Nou, we hebben sowieso al het feit van um, Dat zij dus ge Ze worden bij gezocht En dit is duidelijk Zij vertelt iets anders dan hij um, Meneer, mag ik even uitstappen? Even in de u ben aangehouden. U wordt sowieso nog gezocht. Dus uh, u gaat met ons mee. Ik ben niet de antwoord in mijn recht op mijn advocaat. U wordt uh, dus gezocht voor een feit wat ik niet kan zien. En voor dit voorval hier met mevrouw uh, gaan we ook nog uitzoeken. Mevrouw, ook voor u geldt uh, u wordt nog gezocht. De verhalen komen ook niet helemaal overeen, Dus uh, dat gaan we ook nog even uitzoeken. We zijn het beide aangehouden. Niet de antwoord verplicht. Mijn rechter, mijn advocaat. Allemaal. Dus We gaan voor 1. Multitransportje. En het voertuig. een voertuig. Eén collega vraagt om een assistentie. Die gaan we even ergens anders neerzetten. Want dat klopt niet. Of die kan hier niet staan. Dat is verhoord. Ik zal hem hier voor de deur neerzetten. Kunnen we kunnen hem later ophalen. Hoe die snel. Hoi. Alsjeblieft, nog verder, ciao ciao. Hij lijkt me ook wel een invloed. even volgen Zo. onder invloed van alcohol of drugs waarschijnlijk goedendag hoi m'n avond nacht ik wil graag rijbewijs zien dank u wel is hij dronken toevallig? Nou, ik kan hem niet helemaal herinneren. Is hij drugs gehad? Ben ik aangehouden? Nou nee joh, nu nog niets. Je mag even blazen voor mij. Sowieso rijdt hij met een voorlopig rijbewijs. Niet helemaal. De bedoeling natuurlijk. Je mag gewoon nog even voor mij speekseltest afnemen. Je mag zo meteen ook geen uitstappen. We hebben aangehouden voor rijden onder invloed. Pas, boom, bam Onder invloed van cannabis en van uh, alcohol. Niet verplicht, recht op een advocaatje kun je niet voorlopigheid zijn toegewezen van het openbaar ministerie Zoals je begrepen wat ik heb gezegd zoals je erbij staat denk ik het niet ik ga je boeien voor jou en mijn veiligheid en voor de veiligheid van iedereen om ons heen het transport je deze kant op en einde melding je voertuig als je nog kunt herinneren anders schrijf ik het wel in de melding want in de administratie ga ik hier neerpleuren hier zo. Zie je? Ja. Flip. Motor uit, Stuitje zit erbij. Uitliefd, In je broekzak. Winkeldiefstal in een nachtwinkel neem ik dan aan. Oh dat scheelde heel weinig of kan ik gewoon er doorheen rijden? Dat kan natuurlijk ook. Dat ik door voertuigen heen kan rijden. Nee. Oké, okay, doei! een kledingwinkel. We een Oh, oh hey, staan blijven. Oh. Nee, niet doen. Aangehouden niet te verplicht, een collega in Burger heeft u aangehouden. Uh, die gaat het verder oplossen. Ik ga terug naar de winkel, daar even aangifte opnemen. Kijken wat de damage is, de schade. Goedendag, wacht even op. Ja, goedendag. Hey, vertel. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, okay. oké, hoi hoi. 126 dollar was de waarde van de kleding. We gaan wel lekker weg hier. Naar een melding, mogelijk overval. Oh, dat gaat niet helemaal lekker met het stuurtje. I I one, right. Onbekend wat hier los is, we gaan gewoon lekker naar binnen joh. Oh, schoot gelost. Oh, Wapen laten vallen, handen omhoog zijn met spoelen allemaal anders te plaatsen en er een eentje erbij, joh. Een collega vraagt om een assistentie. Assistance in the Spucci canal. Aangehouden. En, um... Knieën. Hij oh, kan niet naar binnen. Ik heb hier een verdachte. Ik kan natuurlijk wel even achterin zetten hij gaat daar zitten, ik hem zo ophalen deurtje dicht oké okay, dat kan niet, maar goed hij zit, deurtje dicht oeh dat gaat pijn doen oké okay, schuddend hard, jongens. hart uh, jongens, oh, ik kan niet geld pakken hij die allemaal met spoed door laten komen kleur hem hier neer Hallo, hier zo binnen. Eenmaal schot vond recht in de borst. Kast lijkt in het hart. Nee, dat zei ik ook wel. Dit is verleden. Ah, oh, niet weer! Citizens report, a 148, in Del Perro. Dutch reported. Oké, okay, dan wordt hij meteen aan de overkant geschoten. Ik was niet helemaal wakker. Daar ze, daar gaan ze. Ik heb mijn begrafenisondernemer ondernemer hier naartoe laten gaan. Maar de plicht roept. Om daar niet bij te kunnen blijven. Oeh, daar vliegen we. Ja, hier in het steegje ze zijn geschoten. Oeh, daar vliegen we weer. Sorry, onrealistisch. Hier in het steegje ze zijn geschoten. En ze gaan er in een voertuig vandoor. Ik heb mijn geluid veel te hard staan en ze gaan zo meteen schieten op mij. Wat ik ga doen is de B, dan die, dan een Zulu en dan die ambulance die ik had opgeroepen cancelen. Zo. recht rechtdoor, tegen een muur, tegen een boom. Zoenen vliegt er ook naar boven. Uitstappen. Ik heb handen geraakt. gaan de pot voor. Jongens, wat zijn we allemaal aan het doen man? shit dit gaat echt helemaal verkeerd even reset van wat we zijn aan het doen en weer rustig verder rijden Zulu hangt er nog steeds heel laag boven Verdachten lijken niet vanuit het voertuig te schieten er oh, is er maar één. probeer klem te zetten oprit snelweg geen band kapot we gaan pitten zometeen Ja, nou, snelweg weer af. Misschien hier pitten. Verdachte pit. We gaan terug. verkeer en zet knel. Zet klem jongens. Zet klem. Weer een band geraakt. verkeer en verder. Lijkt daar rondjes te draaien. Nee, je gaat toch tegen het verkeer verder. Ik ga toch mee. Maar wel helemaal hier. O, oh, dit is hem. Uitstappen nu. Handen omhoog. verdachte wegen wordt er geschoten. Wat heb... Doe normaal met je hand, hè. Zo. Ik dacht, die gaat nog wat pakken. Ik ben aangehouden. We gaan heel snel weg hier. Het verkeer lijkt rustig. Dus ze gaan Met een spoed en takelwagen. En een transportje voor deze verdachte. Hey. Any unit in the area. Zo, het is al wel bijna ochtend, of het is al wel ochtend. Het is al wel bijna dag, moet ik zeggen. Iets klopt niet aan deze jeep. Aan beide voertuigen klopt iets niet inmiddels. Eerst had maar eentje een... Uh, wit bolletje nu heeft de Volvo ook wit bolletje en ik weet niet wat het is maar ze doen heel graag. Ik ga het volgende kenteken voor je aantrekken. 6 9 papa Charlie november 6 2 9 no. 99 Voor mij wordt gezocht. Er wordt eens dus gezocht, we gaan er een beter geveetje uitvoeren op de vroege ochtend. Dus een Start. Of hij niet gestart, we wachten nog even. <coughs> ik weet niet waarvoor die gezocht wordt hoor. Goed, ik ga alvast beginnen, collega's komen er zo erbij. Spreekt de politie, we zijn allemaal aangehouden, Kunnen naar buiten met je handen omhoog. En elke verdachte wegen zal er geschoten worden. Heb je dat begrepen? Handen omhoog. Handen omhoog. Kom op. Oké. Okay. Liggen. We gaan we niet raar doen. Over en zitten van het voertuig, maken jullie zelf bekend. Niemand in het voertuig, voertuig kleer, verdachte, neergeschoten. Sorry. Aangehouden inmiddels. En zo dadelijk ook gefouilleerd. Of als een transportje deze kant op. Eén collega vraagt om een assistentie. Oké. Okay. Op je knieën blijven. Of in ieder geval hier blijven. 12 voor 5. Dat is gehoord. Goed. Mensen, ik bedankt voor het kijken of jullie een leuk video vonden. Ik ga nog even snel kijken of hij ook degene... Oh, nee. Verkeerde knop. Ik degene was die we zochten. En uh, ja, dan zie ik jullie graag over twee dagen bij een nieuwe video. En uh, dan, ja, hij wordt nog gezocht inderdaad. Uh, had ik nou iets gezegd wat ik over twee dagen ging doen? Ik weet niet meer. Oh ja, over twee dagen waarschijnlijk wel de winnaars van de giveaway. Zien we dan wel. Uh, tenzij er een roleplay video is, dan kan ik het niet doen. Uh, wacht gewoon geduldig af. Jullie zien wel in de beschrijving of in de titel staan met winnaars roleplay. Of uh, weer, naar weer naar school. Tot dan. Doei.